De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor achterstallige pensioenpremies. Op grond van de wet verplichte deelneming in een bedrijfstak pensioenfonds... ...zijn bepaalde rechtspersonen verplicht om voor hun werknemers pensioenpremie af te dragen aan het bedrijfstakpensioenfonds. In deze zaak had de rechtspersoon de pensioenpremie niet tijdig betaald. En de vordering van het bedrijfstakpensioenfonds richtte zich echter niet tegen de rechtspersoon, maar tegen de bestuurder van die rechtspersoon. In sommige gevallen is namelijk niet alleen de rechtspersoon die de pensioenpremie moet afdragen, maar ook de bestuurder van die rechtspersoon aansprakelijk voor de afdracht van deze pensioenpremie. Het hof wees de vorderingen echter af. Volgens het hof was de aansprakelijkheid van de bestuurder vervallen... omdat de aansprakelijkheid van de rechtspersoon was vervallen... en de aansprakelijkheid van de bestuurder daarvan afhankelijk is. De Hoge Raad komt tot een ander oordeel. Hij stelt voorop dat de algemene regels over hoofdelijkheid... uit boek 6 van het burgerlijk wetboek, ook in dit geval van toepassing zijn. Het uitgangspunt is daarmee dat de vorderingsrechten van de schuldeiser tegenover de hoofdelijke schuldenaren, niet afhankelijk van elkaar zijn, maar juist zelfstandig zijn. Dus als de vordering van de schuldeiser op de ene hoofdelijke schuldenaar vervalt, vervalt daarmee nog niet automatisch ook de vordering van de schuldeiser op de andere hoofdelijke schuldenaar. En er zijn uitzonderingen op dit uitgangspunt mogelijk, maar die moeten dan wel uit de wet volgen. En dat is hier niet zo. De reden dat de aansprakelijkheid van de rechtspersoon was komen te vervallen was dat de rechtspersoon zijn onderneming inmiddels had overgedragen aan een derde. En daarmee was ook de verplichting tot het afdragen van de achterstallige pensioenpremies overgegaan op die derde. Op grond van artikel 763 bw zijn vervolgens in het eerste jaar na de overdracht... zowel de rechtspersoon als de derde nog aansprakelijk voor de betaling van de achterstallige pensioenpremies. Maar vervalt de aansprakelijkheid van de overdragende partij na dat jaar... Deze regel berust op een afweging van de belangen van de werknemers en de overdragende partij. Met de positie van de bestuurder van de rechtspersoon heeft deze regel dan ook niets te maken. En bovendien is het ook niet zo dat de aanspraak van het bedrijfstakpensioenfonds op de achterstallige premie na dat jaar teniet gaat. Die is immers overgegaan naar de derde en die derde is nog steeds aansprakelijk. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat de aansprakelijkheid van de bestuurder niet afhankelijk is van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon. En toch wordt het cassatieberoep verworpen. Het Hof had namelijk ook geoordeeld dat er in deze zaak sowieso geen grond was om de bestuurder aansprakelijk te houden. En dit oordeel bleef in cassatie in stand.